Goedemorgen. We <laughs> hebben thee. Van de... Nou, de bedoeling was dat we even thee gingen halen, want we hadden nog een kwartiertje over bij de McDonald's en ik was thuis thee vergeten. Niet wetende dat als je naar de McDonald's in Rotterdam gaat, en dan wel die in de Spaanse polder, dat je gewoon een half uur kwijt bent voor een kopje thee en twee McMuffins. Vier. We kunnen het ook gewoon op video voor twee houden, Tess. Reken, we hebben vier McMuffins. <laughs> nou, het is enigszins wel waar, want twee voor jou en twee voor mij, dus twee. Hmm. Maar goed. En toen maar... konden we ook al niet betalen en toen wou die vrouw toch wel gingen betalen. Nou ja, dat snap ik wel, maar gratis het was is ook de... fijn. Het was dus toen echt naar. moesten we dat pasje aan haar geven. Toen heeft zij betaald. Ja, het is het niet, jongens. Nee. En inmiddels is het dus 4 over 10. Terwijl ik om tien uur op stal wilde zijn bij Ivy. Want die moet eerst gelongeerd worden en dan moet je de standig doen. Maar we moeten om 12 uur ook weer op Poeldijk zijn. In principe heb ik al een uur genoeg. Dat zou fijn zijn. Het is wel anderhalf uur gerekend. En ja, Je moet ook de benen nog afmaken. Hè? Oh ja. Ja. En we kunnen ook vanavond terug gaan. Nou nee, dan wordt het morgen. Want we moeten straks ook nog naar Azelswouderdorp. Naar de les van Astrid, en komt Suus kijken voor met de zaalhofs. Daar nou, horen ze zin in. Ja. Dus we hebben een drukke dag vandaag. Dan gaan we donderdag en vrijdag, naar Bastiaan de recht. Morgenochtend hebben Arnoud. Oh ja, dat is ik alweer vergeten. Kwart over tien toch, of kwart voor tien? Ja, kwart over tien hebben we Arnoud. Jee. Dan hebben we ook nog dinsdag of woensdag Bianca. Ja, dat weet ik niet of, ik heb Bianca nog niet gehoord. We moeten Bianca even een appje sturen. Ja. Okay. Dus op al met dus al een drukke week die uh, wat uh, stug van start gaat. Nou, ik moet wel zeggen, we beginnen de week goed met een lekker kopje thee. En dadelijk een heerlijke lekker B.T.L. Geen idee wat het inhoudt. Mac Muffin. Bacon, lettuce en tomato. Lettuce. Blutters. Dat klinkt Russisch. Blutters. Je bent doof en Dus nou ja, wij gaan nog even wachten. Ik ga even, uh, uh, hoe heet het? Naar Sophie van Horse Country appen. Dus die heeft niet gefilmd bij Ivy. Dat was niet zo slim. Nee. Ik uh... Mensen willen graag je gezicht zien. Doe maar niet. Oké, okay. in ieder geval, dus het is dat vergeten. Nu zijn we bij. Nee, ik heb het ah. niet vergeten, maar het was meer, we moesten wat tijdsdruk want we moesten snel weg en we dachten dat we vrij weinig tijd hadden, maar blijkbaar hadden we nog een half uur extra. Want we zijn nu een uur te vroeg. Um, <laughs> nee, een half uur. Want je moet natuurlijk ook nog zadelen en oh, Ja. Dus We zijn een half uur te vroeg. We zijn bij Horst in Hans. bij nou, schritt. Bij Astrid, dus ik kwam Astrid net nog tegen uh, in de auto. Ik zag dat paniek in de ogen. Meteen bijvoorbeeld van: uh, we hadden afgesproken om twee uur. Ja, dat ja, klopt. We zijn een beetje vroeg. Een beetje vroeg, ja. Een beetje vroeg. Maar goed, jij krijgt zo les. En daar krijgen we een aparte video van. Ik krijg wel een stukje hierna te zien. Omdat ik de hele tijd er aan moet zitten en dat ik zelf ook ontspannen ben. Want ik merk ook als ik mezelf vastzet.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 Dus daar gaan we even rondkijken of er nog iets leuks is voor mij. Goed, stel ik Dark. Ja. je de Dark. Hallo. Hoi. Oeh, het staat groen. Eh? Is groen? Dat... Ja, ik ga net aan. Dat zijn van die uh, speciale hekelwassenlanden. Het is mooi, hè? Yeah. Ja. Het is mooi. Het Ik een Het allemaal meenemen. Maar dat is. Uh, <laughs> <laughs> ik denk dat de mama het budget dat niet zo leuk vindt. Nee, ik denk het ook niet. <laughs> nou, je wil een shirtje. Hoppop. Uh, ik had laatst wat hoort, zo had ik wat gezien. Uh, een ja. t-shirtje. Lange mouwen, uh, lichtblauw. Een uh, Het lijkt op uh, deze, maar dan het lichtblauw. Ja. Even kijken, dame. Is dat een, uh, een ijsblauw? Zo noemen we deze. Bedoel je deze kleur? Uh, meer deze kleur. Het is mint. Mint. Mint. Uh, of bedoel je azuur? Bedoel je die? Volgens mij wel, ik weet het niet zeker. Volgens mij was het iets lichter. Nee, dat kan niet. Wacht, is dit dezelfde Dat is dezelfde Oh ja, dan dan. Dat is dezelfde, ja. ja, ja. En dit is een s Even kijken, dit is een medium. Ik heb S, XS met die dingen. Met XS past het best. XS heb ik nu niet hangen. dan S kan ik wel. Even passen? Ja. Ja, ik zou hem even passen. Even kijken. Even kijken, hier bij CC. Je wel, je hoort het wel, want ik praat best hard. Oh, ja? Kijk, CC is Close Contact. Ja? Dat is springen. Dan ga ik even laten zien waar die ander zit. GP is General Purpose. General Purpose is algemene, gewoon voor veelvuldig gebruik. Ja. Dus zowel voor springen als voor uh, veelzijdig. Oh. Dus CC is Close Contact, dat is springen en GP is General Purpose. Aha. Daar het zit weer. het in. Ja. We hadden een hele discussie hierover van wat het zou zijn, maar het zijn dan blijkbaar Engelse afkortingnamen. Ja, dat is, uh, klopt. Ja, <laughs> dat is zo. Nou, mooie keuze. Hè? Ja. Goed zo. Zal ik het in een zakje doen? Ik neem het zo neem mee, het is dus echt wel okay. moed Kijk, nu heb ik helemaal matchy matchy, ook met mijn nagel erbij. Nee. Ja, stoer. Zie je dat het die kleur wel is? Ja. <laughs> ja. Mooi man. Dat vind ik leuk. Ja, leuk. Precies, heel erg bedankt. Hè. Graag gedaan, meisie. Heel veel plezier daarmee, hè? Dankjewel. Ga ik zeker. Ja. Leuk. Hi! Ik vond het wel een mooie tooneelfoto of. Ja. Goedemorgen! Ja. Het is vandaag dinsdag. Oh. En we hebben vandaag al een drukke dag achter de rug. Ik heb morgen donderdag uitgelaten. We zijn naar sportschool geweest en ik was helemaal back-up, dus naar huis gaan <laughs> gedoucht en toen zijn we naar Blondie gegaan. Vandaag gaat Blondie als eerst. Mijn armen lijken echt heel klein nu, vergelijking met jouw hoofd. Je hebt een groot dik hoofd. Ik ga morgen spierpen krijgen, dat is niet normaal. Het was vandaag echt alsof Arnaud ons dood zou hebben. Mijn haar gewassen. Dus we moeten er even op drogen. Maar ik wil ook niet met los haar rondlopen. Want dan ben ik zo'n high en bitch met los haar. Sjoe is er ook. Alleen, ja, geen idee. Ik moet er ook even heen trouwens. Maar, ik ga nog niet zaden poetsen. En dan kan ik gaan rijden. Tess had wat, wat realisatie en nadenkmomentjes. Dus die uh, zit wat minder lekker even in de vel. Daar niks aan te doen. Er uh, komt later nog wel een video voor, maar nu nog even niet. Tess uh, dus gaat nu een flikker even hier rijden. om zijn on my way to Bastiaan Drecht. Daar gaan ik, Daan en Steef... Het wordt eigenlijk anders. Daar gaan Daan, Steef en ik. Oh, daar gaan Daan, Steef en ik. Heel goed. Uh, rijden en les krijgen van Bas. Amber, ik weet niet of die ze gaat behandelen. Ik ook niet. Nou, oh, dat weet ik nog niet maar zeker. Gaan wel We gaan wel livestreams doen. Je gooit een microfoon in je, en je kind. We gaan wel livestreams doen en we hebben een truckprogramma. Uh, Jolietje gaat ook mee, dus dat vind ik altijd wel weer gezellig. Jolie is mijn bestie. Ik zorg ervoor dat mijn telefoon opgeladen is. Dan uh, spelletjes te doen. Vraagt ze altijd naar, is wel grappig. Maar wij gaan nu twee uur en drie kwartier in de auto zitten. Waarschijnlijk drie uur lang. Wel we hebben nog een trailer achter ons. Ja, dat is wel langer. zijn we rond één uur. En dan, uh, ja... Dan zijn we er. Ja, ik kan er ook niet heel veel moois van maken. Dan zijn we er. Je moet nog zeggen, we zijn met de... Uh... Oh, we zijn met de uh, poor on tour. Ik heb daar dus les gehad en het ging best wel erg goed. We hebben nu voor het eerst schouder binnenwaarts gedaan. Of schouder voor, of, uh, het was nog niet helemaal schouder binnenwaarts. Ja, dat was het dan. Ja, ik heb weer veel geleerd en kunnen we weer aan de slag met sommige dingen. Ik kan ook weer dingen bij Ivy toepassen, dus dat is ook weer wel fijn. Uh, een tijdje later en hebben we twee trainingen gehad. Blondie die wou niet zo graag naar huis toe, dus ik moest helemaal met haar meelopen op de trainer. Normaal gesproken ze er... er nog net niet in. Maar uh, we gaan nu weer naar huis toe en dan zie ik jullie daar.